In dit filmpje ga ik je vertellen over drie verschillende maskers van Lacoline. Je mag de maskers apart gebruiken, maar het is ook echt super mooi om ze te combineren. Dit is het Cellular Vital Eye Mask. Het is een crème masker dat hydraterend en verfrissend werkt rond de ogen. We brengen met een spateltje een medium dik laagje aan rond de ogen. Natuurlijk op de perfect gereinigde huid. Zorg dat je overal komt met het masker. Dit is ook een topmasker voor als je een nachtje slecht geslapen hebt. Um, om er ochtends toch helemaal fris uit te zien en helemaal uitgerust. Dat ik wat fijne lijntjes heb op mijn voorhoofd, ga ik op mijn voorhoofd het uh, Matrix masker aanbrengen van La Coline. Ik ga het aanbrengen met een spateltje. Het is meteen lekker verkoelend en zorgt ervoor dat de lijntjes verminderd worden. Op mijn wangen ga ik het spuitermasker aanbrengen, een echte beauty flesh voor de huid. Het masker herstelt de huid, de tint, de stevigheid en elasticiteit. Ik breng een laagje aan op mijn wangen met het spateltje. Met de vingertoppen masseer ik het masker verder in. Zo, nu hebben we dus drie maskers perfect gecombineerd. Rond de ogen het Vital Eye Mask voor een stralende, uitgeruste oogopslag. Op het voorhoofd de Matrix masker om dus die lijntjes op te vullen en op onze wangen de Beauty Flash van het Vital Mask om dus onze tint mooier te maken, elasticiteit te verbeteren en stevigheid in onze huid terug te brengen. Al deze maskers mogen 10 tot 15 minuutjes inwerken op de huid. Daarna halen we ze af met lauw warm water. Mocht er nog een wit baasje achterblijven, kun je die heel mooi verwijderen met watjes met de Cellular Bio Smoothing Lotion van Nacolin. Nou, na deze maskers is onze huid weer stralend en jong.